Het draadloos delen van je scherm kan vanaf bijna elk apparaat in een paar hele makkelijke stappen. Ten eerste zorg ervoor dat de eShare app is geïnstalleerd op jouw persoonlijke device en dat je op hetzelfde netwerk zit als jouw c display. Daarna open de eShare app op allebei de devices en selecteer de displaynaam van de lijst op jouw persoonlijke device. Soms moet je een wachtwoord invoeren die de iShare-app e laat zien op het C touch display Ten slotte klik op Connect en daarna Share Screen en laat je werk zien of die ene hele leuke vakantiefoto.